Nadat je website is gehackt, kan het zijn dat er nog sporen van virussen achterblijven op je site. Nou, een van de tips van mij zou zijn, uh, verwijder de map uh, plugins, verwijder de map Teams en upload ze opnieuw via FTP. Wil je het makkelijker doen, dan kun je ook de plugin Security installeren. Met de plugins kun je al je plugins en thema's opnieuw installeren vanuit de WordPress uh, repository. Dus dat wil zeggen, hij verwijdert al je plugins... Installeer ze opnieuw en zo voorkomen we dat er nog restjes van virussen achterblijven in een van die mappen of bestanden. Via het kopje hardening bovenin kun je nog een aantal tips benemen die Securi gratis aanbiedt. Ze bieden ook betaalde tips aan die ze ook overslaan. De, de bedoeling van deze video is dat je gewoon een paar tips meeneemt zodat je website veiliger is. Ik zou zeggen, klik ze allemaal aan. Sommige werken, sommige niet, omdat je er soms voor moet betalen. En als je dat hebt gedaan, dan gaan we door naar mijn laatste tip. En dat is dat jij je website moet bijwerken. Want in updates zitten veiligheidsupdates ook, waardoor hackers dus niet meer op je website kunnen inloggen. Dus in dit geval uh, update ik de site naar WordPress 5.7. En weet ik zeker dat de laatste hacks zijn opgelost.